Hoi allemaal, uh, zomerse groetjes vanuit Rijswijk. Het academisch jaar loopt ten einde, nu echt. Uh, de meeste deadlines zullen nu wel gehaald zijn door iedereen. Ik hoop dat iedereen de examens een beetje goed is doorgekomen. Of in ieder geval dit jaar toch met een goed gevoel kan afsluiten, want uh, het liep natuurlijk allemaal wel wat anders dan we gehoopt en gewild hadden. Uh, ja, wat ik heb gezien is dat alle docenten, medewerkers en studenten met en voor elkaar heel hard gewerkt hebben om er toch een heel succesvol academisch jaar van te maken. Iedereen heel erg bedankt daarvoor. Petje af. Top gedaan. Nu lekker genieten van een welverdiende zomer. en uh, ja, Zodat je fris in september natuurlijk weer hard aan de slag kan. Uh, ik wil graag alle nieuwkomers van harte welkom heten uh, op de studie theologie. Leuk dat je hebt ingeschreven. Het is een mooie studie, uh, maar geniet nu eerst nog even van de zomer. Ik wil je natuurlijk ook alsnog van harte feliciteren met het behalen van je diploma. Hartstikke knap. Gefeliciteerd. Ja. Maar nu eerst nog even genieten. Heel erg veel plezier en uh, rust lekker uit. Tot in september. Bye bye. Hi all. Greetings from beautiful Gardenia. I wish you all a very relaxing and enjoyable holiday which will be quite different from all the other holidays that you've had so far but I hope you'll enjoy it nonetheless and that you find uh, fun ways to entertain yourself and your loved ones. To my fellow students I'll say see you in September and to the future students I'll say You've done a marvellous job choosing Tilburg University and especially choosing Theology. It's going to be another exciting year. Bye.